In deze video laat ik je de AutoQ-app voor iPhone of iPad zien, waarmee je tegelijkertijd een video kan opnemen en een videoscript kan zien. Er is een gratis versie Video Teleprompter Lite en een betaalde versie Video Teleprompter Premium. Als je de gratis versie gebruikt, dan kun je maar een paar minuten opnemen en wordt er een watermerk over je video heen getoond. Met de betaalde versie wordt het logo van de app niet getoond en zit er ook geen beperking aan het aantal minuten dat je opneemt. Je kunt het script in de app zelf typen of nog handiger, je importeert je videoscript vanuit Dropbox. Je past de snelheid aan op jouw spreektempo. en je past de grootte van het lettertype aan. En je hebt de keuze uit verschillende lettertypes. Je kunt ook zelf bepalen hoeveel ruimte de tekst in het scherm inneemt. Zorg ervoor dat de opnamefunctie staat ingeschakeld en klik vervolgens op Start om je videoopname te starten. En zo ziet het er dan uit. Dit is hoe gemakkelijk de Video Teleprompter app werkt. Je leest je script en je neemt gelijk een video op. Het script scrollt van boven naar beneden vlak langs de FaceTime camera van je iPhone of iPad. Dus de camera aan de voorkant. Je typ je script in de app of nog handiger, je kopieert je script vanuit een notitie of vanaf bijvoorbeeld een Word document in de Dropbox app. Je kiest zelf de lettergrootte en de snelheid waarmee het script van boven naar beneden scrolt en je bent klaar om op te nemen. Je video wordt daarna direct opgeslagen in je camerarol. Klik op de link in de omschrijving onder deze video om de apps direct te downloaden. Wil je meer tips over verdienen met video? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal en klik op de bel naast de abonneerbutton om een melding te ontvangen als ik een nieuwe video heb gepubliceerd.